Vandaag de ongeschreven regel in Brussel. Okay, we zijn vandaag in Brussel met de ongeschreven regel. Je eigen post liken is hetzelfde als jezelf een high five geven. Uh, ja, dat ben ik op zich wel ja. ja. Ja. En waarom? Ik weet niet. Ja, dat is waar. Het is een beetje zielig als je dat doet. Je eigen foto liken is hetzelfde als jezelf een high five geven. Wat vind je daarvan? Ja, misschien wel. Ja. ja. Ik, ik lijk mijn eigen foto's nu eigenlijk wel niet. niet? Jij wel? Nee, nee, nee. <laughs> Oh, nu is het plots op mij. Nu, nee, dat is niet zinnig. En waarom is dat niet zielig? Ik denk dat gewoon dom. Als je zo oud bent, zoals ik zo uitzet gelijk, als ik, zullen we dat wel beseffen. Nu beseft ik dat je dat nog niet je bent een jongen. Verstand komt na de jaren, zeggen ze altijd. Beetje raar. Beetje raar. En jezelf zelf een like, je hebt nog een high five. Ja, okay. ik vind dat ook een beetje zielig. Ja. Natuurlijk, ja, als je zelf alleen maar leuk vindt. Dus. Ja. No problem. De no mafia don't want to talk. Uw eigen foto liken is hetzelfde als zelf een high five geven. Of vind je daarvan? Uh, uw eigen foto liken en een high five. Dat vind ik ervan, maar ik doe het graag. One fucking poser, die, die guy skate niet. Zij denken dat nu? Je sais, je me vois in foto. He don't I don't like, like seeing uh, himself in, in the picture. Yeah, in Instagram, uh, I don't. Uh, Why? You're a handsome skater boy. <laughs> yes, but uh, I I like my videos, but I don't like. Yes. Okay, okay. I think it's weird. It's too much self-love. I think it's not good when you like your own pictures because it's too much self-love. Yeah. Die vrouw zei ook gewoon exact hetzelfde als haar lief, zo tien minuten ervoor. Too much self-love. Too much self-love. <laughs> eigenlijk we zijn toch pittig excited als je zo je ding opent en je hebt een nieuwe like. Een nieuwe niet, like. ja, nee, dat is waar, dat is eigenlijk waar, ja. ja. En toch zelf niet doen? Ja, misschien zo'n beetje... We gaan vanaf nu onze eigen foto liken? <laughs> dat moeten we doen, ja. Ja? Oké, ja. oké. Okay, okay. Amber verhoeven. <laughs> Bam. Eigen foto geliked. <laughs> ja. De revolutie. Ja, dat komt toch niet op tv? Hè? Nee, nee, dat is voor, voor, voor uh, online, voor de YouTube. Voor YouTube? Ja. Dan kan ik, had ik dat geweten, had ik me geschoren. Ah echt? ja. ja ah, ik had het ook niet geschoren. Waarom moet iemand iets al dan niet liken van iets wat je, dat je post? Op zich is dat al raar, hè? Eigenlijk wel. Denk eens na. Denk eens na. Camera, denk eens na. Denk eens na. Ja, als je zelf een like geeft, dat is een beetje. Ik weet niet, omstreden, is dat het juiste woord, ja. Als je zo hoog dat er meisjes zijn die 30 foto's nemen, om dan die ene foto te hebben om uh, online te zetten, dan weet je van oké, okay, dit is de foto die zij al leuk vinden. Uw eigen foto liken is hetzelfde als jezelf een high five geven. Wat denkt je daarvan? Dat vind ik een heel raar statement. Iedereen doet wat dat hem wil, toch? Voor <lacht> president! Auto's of likes? Ja, serieus. In West-Vlaanderen ving ik de best auto's. En likes of auto's? 18 jaar was een oud en... Uh, geen stukken, meer, geen onderdelen. meer. Maar nu BMW X1, het. BMW of likes? Wat bedoelt je dan met likes? Wat bedoel je dan met likes, met BMW? Zeker, zet door hè, Oh, een BMW. Jammer, ik zie hem. Adam, Adam, Adam. Ik heb niet Godverdomme. Ja, ja, ja, ik zie je eens. Zoals je kunt zien in Brussel, wij doen hier niet mee aan uh, rode lichten. Dat is hier te pas en te onpas, dus we gaan gewoon oversteken. Oh, oh. per ongeluk je eigen foto. Ja, ik heb dat eens gedaan. En ik kijk door mijn eigen foto's en dat is geliked, zonder dat ik dat het was heb gedaan. Als je je eigen foto plaatst, daarmee zeg je al dat je hem leuk vindt, dus waarom zou je hem dan nog eens liken? Boom. Yeah. Yeah. Zingen, zingen, zingen. Woe. En vinden jullie dat dat een geschreven regel moet worden om uw eigen foto's niet te liken? Of niet? Nou, op zich, als je het wilt doen, doe het dan. Maar weet gewoon, ja, misschien best niet doen. Zeker ongeschreven. Iedereen moet gewoon doen wat hij wil. En in principe denk ik, als het gaat over bijvoorbeeld kunst of iemand maakt iets heel vets, dan snap ik helemaal dat je gewoon schaamteloze zelfpromotie doet. Gele auto. <lacht> Waarom zou dat een geschreven regel worden? Wat heeft dat voor nut? ik nee. nee. denk, je kiest dat wel gewoon zelf, ja. dus ik vind niet dat er echt regels voor moeten komen ofzo. Het mag misschien ongeschreven blijven, maar voor de mensen die het willen doen, moet daar gewoon geen probleem meer gemaakt zijn van, oh nee, je hebt je eigen foto geliked ofzo, denk ik. Ja. Ja, een geschreven regel. Oké. Okay. Voilà. Als je zelf of uh -huh. je eigen foto wilt liken, okay. like je eigen foto. Maar het is toch een ongeschreven regel en ik denk dat het ook zo gaat blijven. Okay. Als mensen zeggen van, ik wil het liken, laat ze doen, als ze zeggen, het kan mij niet schelen, Laat ze doen. <tie> <tie> like en abonneer Lucas Gevaart. De ongeschreven regel. Yeah, boy.